Oh, Joyce. Hé, hey, Blackjack. Kijk eens, Blackjack. Oh, Joyce, rustig, rustig, Joyce. Alle woorden zijn op, die zijn uitgedeeld. Hé, hey, Blackjack. Oh, Joyce. Goed zo, Joyce. Oh, Joyce, ik, ik kan je niks geven, Joyce. Oh, Joyce. Hé hey Annabel, hé hey Annabel. Het gras buiten de weide is altijd lekkerder. Hé hey Blackjack, kijk eens Blackjack. Hé hey Blackjack, goed zo Blackjack. Oh Blackjack.